Hoi allemaal, leuk dat je kijken naar een goed nieuwe video en vandaag gaan we weer Starz spelen. Dit is een deel 2 op mijn um, video waarbij ik dus uh, Watch Your wear vragen ging beantwoorden. Uh, ik heb er nog een heleboel over, want ik toen toen beetje moest stoppen van mijn vader op een laptop nodig gehad. Dus nu ga ik even verder. Um, ik hoop dat jullie het leuk vinden, dat me dan een wel ik mogen. Benieuwd naar ik heb een belletje voor geen videos En laten we het doen. Bij mij is hier zo een zilverpunt van Fijngaard. En daarbij hoort de eerste vraag. Uh, wil je liever de slimste persoon op aarde zijn of de knapste? Um, ik zou eigenlijk liever de slimste willen zijn. Uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het best wel lastig. Um, als ik de slimste wil zijn, de week, dan weet ik natuurlijk wel in principe bijna alles, denk ik. Maar aan de andere kant, krams is ook leuk. Ik <laughs> um, deed toch liever de slimste, en als je de knapst bent heb je wel aardig veel aandacht op dit. Echt. En dat heb ik niet, liever niet altijd. Kijk, van sommige mensen vind ik dat niet erg, maar als je bijvoorbeeld erin op de straat loopt ook. Oh, oh, ehm. Oh, um. Let's try that again. Maar als je zeg, op straat loopt en opeens krijg je aandacht van een wild vreemde, dat is niet zo heel fijn en dat heb ik nu al soms. Het lag alsnog. Ik dacht, ja, het is best dus rustig, rustige Star Stable. Misschien is het ook wat minder laggy, maar dat is helaas niet het geval. Wel iets minder laggy dan gisteren. Gisteren heb ik deel 1 opgenomen, maar nou, dat deed het niet helemaal goed zo. Maar ja, het blijft voor dus niet nog vroeg genoeg in. Uh, het is nu al goed dus eigenlijk is het de vroeg in ochtend. Um, maar ja, ik was gewoon laat wakker en ik dacht nou well, weet je, waar zou ik nu doen? Ik ben toch op starstaleel en toch een paar trainingen, dus wat ga ik dit opnemen natuurlijk. Want we maar ik had net ook al toen ik, ik heb Golden Gouden Heuvelplei uh, races heb ik al gedaan. Daar ook ik niet mee. En die hebben we dus niet opgenomen. Maar het merkte ik ook wel dat ik steeds elke keer dat mijn computer slecht reageert. En niet helemaal te springen en dus zo. Een beetje vervelend Maar in ieder geval de slimste lijkt me dan fijner. Ook als je ook veel commentaar krijgt. Maar over dat je dan zo vet weten bent. Maar ja, gewoon je echt. eigenlijk. Dus iedereen lemmer zegt nu het kaardel, waar dit dat. Nee, dat is maar ik denk dat ik dan niet voor de slimste kop zijn. Uh... Ja, ik had er lekker over dat de school bijna <laughs> Ik heb er echt aan de ene kant zin in. Maar aan de andere kant helemaal niet. Omdat ik toch wel liever thuis zit en gewoon stars en dus, leuke dingen wil doen. Aan ik kant ook wel, omdat ik. Het is wel toch maar ritueel wat je dan doet. En ik vind het over het algemeen ook niet erg om op school te zitten. Ik vind school niet het ergste wereld. Maar soms heb ik wel iets van lekker. Vooral de laatste, laatste jaar heb de hele tijd van. Oh, zijn we een keer klaar. ik wil toch een vakantie hebben. Ja. Uh, de volgende vraag is: zou je van willen vliegen of gedachten ik zou liever vliegen, ik vind het vliegen ontzettend cool en ik zou het heel graag willen mijn gedachten lezen, lijkt me een, wil niet heel klein. Soms zou je bijvoorbeeld wel eens willen weten of je jou denkt, maar aan de andere kant moet je ook blij zijn. Ik kan je ook heel erg dwars gaan zitten en ik wil liever niet, allemaal kan gedachtenlezen. eens gedachten lezen, wachten dat heb ik liever niet. En ik vind ook dat jouw gedachten bij jou gelaten zijn. Dus ik wil liever vliegen. <laughs> Heel liever. Maar uh, in ieder geval. Ik heb dus mijn roze nog steeds niet gekregen. Ik heb de boeken al binnen. het midden er komt de tweede lading van boeken, want er waren er twee nog niet. Die pasten nu weer in pakket, dus die kwamen later. En uh, dus ik krijg vanmiddag beter, maar ik heb nog steeds niet meer... Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar ik zit gewoon, het is gewoon echt te drukken op een paatjebal. Maar um, ik vind het of ik weet dat ik me roze niet kan. Ik wil dat heel graag weten. Want ik wil gewoon weten wanneer we laat ik uit ben en zo. Voor tussen uur heb ik geen gezien een uurtje later begin. Dan weet ik dus ook of ik <lacht> Maar ik vind het ook handig omdat ik natuurlijk een zorgpaard heb en met YouTube is het ook erg handig om te weten wanneer het dan de beste uitkomt. En ik had het al, vind, van vrijdag 4 uur heb ik het al boven naar zaterdag 4 uur de uploaddag. Kom het komt altijd beter uit, maar kan het ook ook zijn als ik dan echt heel druk heb, weet ik van dat ik het druk op laatste zondag of zo. Het kan ook ook zijn als ik met vier haven zit en zo, dan denk ik van ja, het is eigenlijk leuk. Dat ik me eigenlijk niet echt kan voorstellen want ik denk dat het wel lukt. Dus niet, ik neem niet ook een tijd in beslag. dus is, is het voor mij niet, want ik hoef niet te editen. Ik moet hem eigenlijk wel editen, maar ja, het lukt het niet. Ik heb nu eindelijk het goede editprogramma, dat is gelukt. Um, hij werkt alleen. Ja, het werkt wel, maar het geluid valt steeds weg. En er is gewoon geen beeld. Dus ik kan het niet editen. Het is gewoon niet te doen. Dus dat is heel lastig. En daardoor kan ik zo video editen wat ik wel heel graag willen. Hè? Maar ja. En ons doet ik wel voelt bij de Google Journal video. Dus ga ik dus nu ook, ook het voice-over in en alles. Um, dat is wel fijner om naar te kijken en ook fijner voor mij. Omdat als ik dan zo tegelijkertijd aan het uitleggen ben, dan gaat de cult, dan het duurt super lang. Want toen ik de video van augustus opgenomen, duurde die meer dan een uur lang. Als je dan een uur lang helemaal naar hetzelfde moest gaan kijken, dat het echt super saai geweest te zijn. En nu duurde die um, hier, Dus hij is flink wat versneld. Maar het is ook een stuk beter. Um, anders had ik ook een uur oh. het voice over gezeten. En ik wou ook dat ik versneld uh, zou worden. Oh. Dus heb ik ben nu pas dat ik aan het eind van de video op mijn nieuwe paard zou laten zien. Uh, nieuwe Andalusiër uh, vorige week. Maar dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Dus ook, elke keer zeg gisteren. Maar ja, die komt niet gisteren online. Die komt morgen. En uh, deze komt dan die week daarna online. En de week daarna komt er weer een Bullet Journal video. Um, ik denk dat ik uh, die week daarna, het ligt natuurlijk aan wat, wat Star Stable kon, zeg maar. Maar het kan zijn dat ik dan... Oh, nee, ik weet niet. Nee, ik weet het doen. Het kan zijn dat ik een Star Stable grond opneem, ligt er net aan wat er gebeurt. Het kan ook zijn dat ik een keer een Minecraft vlog opnemen. Maar dat weet ik nog niet helemaal, wil even kijken. En ik moet ook even achterlaten weten wat jullie zelf liever hebben. Ik maakte de laatste tijd een Star Stable. Maar dat is ook handig voor mij om te doen. Omdat het is gewoon snel gedaan, zeg maar. En Minecraft heeft mensen toch wel iets langer. En heb ik minder snel de tijd in de gaten. Dat ik mijn Star Stable dat ik niks meer heb om over te praten, zeg maar. En dan denk ik van, oh ja, nu is het wel geloof. Maar bij uh, Minecraft heb ik eigenlijk niet Dan blijf blijven, maar doorgaan. Ik heb ook een aflevering. Een van de eerste video's die ik gemaakt was over Minecraft. En die duurde gewoon meer dan twee uur lang. En dacht ik even. Want ik had het. Ik had het serieus niet door. Maar even had ik niet. eens niets meer door dat ik überhaupt niet opnemen was. Ik was gewoon aan het spelen, weet ik veel. Het was me even tot saai om naar te kijken. Maar ik, ik wist het serieus niet meer. Ik was gewoon even zo geconstateerd op Minecraft dat ik wel.. Nou maar even toen ik ging eten, dacht ik maar... van, oh ja, ik was aan het opnemen. Nou, er is nou een auto, zitten maar... <laughs> ik heb wel een eigen set. Dus ik dacht, ja, weet je waar, niet, anders heb twee uur lang opnemen. Ik was dus, uh, opnemen. Ik heb het Maar ja. We um, hebben twee races genoeg, we dus ook weer twee dingen beantwoorden. Zou je liever een stand-up comedian oh, stand zijn of een pianist? Um, ik ben niet een stand-up... Comedium betekent, maar ik denk dat ik dan liever een pianist wil zijn, omdat ik zelf al uh, piano kan spelen, dus ik weet al hoe en wat en ik weet dat ik erg leuk vind. Dus ja, dan denk ik dat wel het leuk dat doen. Ik zou ook liever altijd weten of ik wat liegt of zelf wat betrapt worden op liegen. Ik zou liever altijd weten wanneer nu iemand doen, want ik hou er echt niet van als mensen liegen. En ik doe het zelf ook niet. Ik heb soms wel eens dat ik dan een leuketje voor eigen best wil, weet je wel. Maar echt grote leuk vertel ik echt niet. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Dat ik niet kunnen. En ik vind het ook altijd als iemand ligt. Dat zie ik eigenlijk grotendeels wel. Maar dat zijn waarschijnlijk dat zijn meest bij de mensen die niet kunnen liggen dan. Dat is kapot irritant. Laat me er gewoon langs. S, dankjewel. S betekent achteruit lopen. En wel gewoon niet achteruit. Nou, waarom? Ik snap het niet. Nou, welke werkt het altijd. Moet ik erover gaan springen ofzo? Wat wil je dat ik doe? Starstable. Dat is dan ook weer niet goed is zo'n shortcut. Dank je. <laughs> oh, ik vind het zo irritant dat het tante dus niet werkt. Maar uh, ik vind het irritant als iemand liegt. En als ik weet dat iemand liegt, dan spreek ik diegene daar ook aan. Omdat ik, ik wil niet dat mensen tegen mij liegen konden ze de waarheid vertellen. En nou komt zo'n situatie met oude vriendin van mij. Uh, ik heb een ruzie met haar. En ik weet gewoon dat ze liegt is dus ze dan iets zegt. Omdat ze pijnlijk liegen. Uh, iedereen weet bijna als zij liegt. Maar dan um, is het echt zo van ik weet dat ze liegt. Het moet gewoon niet. Maar ja, dan luistert ze niet bepaald naar. En dat snap ik ook wel. Want als je liegt, dan weet ik niet wat je hebben. Maar ja, ik zag gewoon je zou liegen, dat je. Ik zou er echt een goede reden voor We hebben voor echt een mega groot geheim dat je hebt waarvan je niet wil dat iemand ooit weet. Maar het heeft. Want ik weet bijna alles over, hier, want het is echt altijd alles verteld. Dus. Dat is een beetje apart. Maar, ehm. Um... Ik wil gewoon weten wanneer iemand liegt. Dan kan ik gewoon diegene door aanspreken. Hm? Bresel hoorde de vraag, zou je voor advocaat willen worden of dokter? Um, ik zou liever advocaat willen worden, dokter niet. En ik zal even uitleggen. Ik kan echt niet tegen uh, botten, bloed, weet ik veel. Ik kan er echt niet tegen. En ik kan niet zijn dus ik wil ook wel, huisarts of zo. Maar, oh, dan gaat het erg lijken op. Misschien nee, nee, dat het goed. Whatever. Um, en een advocaat heb mijn serieus wel interessant gebleken. ook al soms dat ik denk van, ja, dat is best wel waar ik helemaal niet mee te maken wil hebben, maar ja, het lijkt me dan toch wel interessanter om recht te studeren en advocaat te worden dan dokter, want dokter ga ik nu, is no-go voor mij. Dus um, ja, dat is zou je liever je voorouders ontmoeten of je toekomstige gewassen kleinkinderen? Ik zou liever mijn voorouders ontmoeten. Ik wil eigenlijk niks weten over de toekomst. Um, als je nou over de toekomst weet, dan ga je er eigenlijk automatisch naartoe leven. Oh, no, no. No, no. En, ouders op, ja, is en daar kan je niks meer aan veranderen. dat doe wel. als je dan bijvoorbeeld iets hebt gedaan wat niet helemaal goed is en um, je wilt dat veranderen, dan snap ik dat. Want dat kan dan ook. Stel je hebt bijvoorbeeld ruzie met diegene gemaakt en je wilt niet dat dat in de toekomst erg uitloopt. Nou ja, dan ga je dat gebeuren dat op te lossen, maar dat is iets anders dan als je weet wat er gaat gebeuren. Want Nou, voorouders lijkt het wel ja, goed. Um... Ik heb de vraag al beantwoord op deze race. Um... Mijn vragen zijn eigenlijk bijna op. Ik heb er al een heleboel beantwoord. Ik heb er nog uh, drie. Ik <lacht> weet dat ik nog drie races kan vorige keer heb ik volgens mij een paar keer een ding overgeslaan. Uh, ik weet alleen niet welke races ik ben. Oh, ja, weet ik. Uh, Ook al weet ik dat mijn thuisstal daarboven is. Ik ga even daar naar de taxi. De paard taxi en dan ben ik wat sneller. Um, jij bent wel lui. Dus wel ben ik lui. Um, en dan ga ik even naar Marlies Races. Die vind ik erg leuk, Marlies Races. Um, ik hoop dat als ik mijn paard level 4 krijgen, dat ik niet ga doen. Maar dat natuurlijk wel. Eventueel. Dat moet ik ook in de gaten gatorland opnemen. Ik wil niet langer dan 20, tot 15 minuten is wel echt een max. Um, de vorige video werd 20 minuten. Dus ik wil eigenlijk nu nog de vragen willen afmaken. Ik de het graag op, maar dat komt nog niet. Maar. Um, ja, we lopen richting. Marley en de volgende vraag beantwoord ik pas. Zou je liever het begin van de aarde meemaken of het einde? Um, ik zou liever het einde van de aarde meemaken, omdat dan eigenlijk iedereen tegelijkertijd doodgaat. En als je het begin van de aarde meemaakt, dan ben je eigenlijk niet doodgaat. Nee. Nou, ik bedoel, het is best wel lastig uit te leggen, vind ik. Nee. Maar ja, als je het einde van het wereld meemaakt, dan heb je toch wel een leuk leven gehad, zeg maar. Dus als je hoe je ooit het begin van de aarde meemaakt, dan leef je alleen leeft de aarde. En als het aarde nog niet is, hoe je het dan leven en dan... Oh, weer toe. Ik heb het niet. Dus ja. Wat zouden jullie eigenlijk doen bij deze vragen? Misschien willen jullie een paar ook al beantwoorden. Laat het dan even weten in de reacties. En dan ben ik wel benieuwd naar jullie antwoorden op deze vraag. Um, ik wil eigenlijk ooit toch wel op Instagram een paar vragen stellen. Of wel laten stellen zodat jullie dan uh, die vragen achter kunnen laten en dan kan ik die beantwoorden in de video of meteen in de video ofzo. Die superleuk vinden, maar ik heb misschien toch volgers op Insta. En dan zeker die mensen die daar bij die stars dubbel kijken, zeg maar. Er zijn er wel een paar, sommige dus zullen ook wel uh, dingen achterlaten. Maar ik heb misschien te vaak gevraagd door mensen nu echt zo... <lacht> Dat is mij veel dat vraag uit het is. Hmm, kom nu. Um, bij deze vraag wordt de vraag: Zou je liever alle talen kunnen spreken of met dieren kunnen praten? Uh, ik zou liever met dieren kunnen praten. Alle talen spreken kan handig zijn. Maar ik denk dat het met dieren kunnen praten echt superleuk is. Dan kan ik gewoon begrijpen wat mijn paard zegt of wat mijn kat zegt. Weet ik weet het ontzettend cool. En uh, ik heb er heel vaak op gecombaseerd. Ik weet het ik klein was of zo. En ja, ik denk dat iedereen het wel van dat als we met dieren kon praten, dat iedereen erover nadenkt. Ja, dat heb ik. Wat nu? Echt ontzettend irritant. Ik kan hele dingen doen op Starstil, maar dat is best wel heel erg leuk. En sander gaan we naar een plek, naar een steeds boerderijen om de laatste race te doen. Maar um, daar is dan ook kijkie, want ik heb nog één vraag. En ik heb ehm... Sorry. En ik kan er dan nog gewoon een race doen, maar daar heb ik niet echt om over te praten. Dus denk ik denk dat ik heb het bij deze is gehouden dan. En dit is deze laatste vandaag. Ik had eigenlijk mee hoe leuk dit is. had leuk meer leuk vandaag. Nu loopt het straks doen gewoon normaal, zie je dat? Um, de vraag is, zou je voor een dag kunnen vliegen of onzichtbaar zijn? Ik zou liever onzichtbaar zijn. Um, ook al is uh, vliegen ook heel cool, maar vliegen kun je ook op het vliegtuig. Kijk, vliegen en onzichtbaar zijn is alle twee dingen die ik heel graag zou willen. Um, maar aangezien je vliegen over het vliegtuig kan en ons wordt, kan je niet met iets anders. Van eigenlijk helemaal niet. Dus zou ik liever voor een dag in onzichtbaar willen zijn dan gewoon... Nee, in zou ik lijkt me gewoon... Ja, dat eigenlijk. Ik hoop niet meer zo te vertellen, want ik gisteren al een video opgenomen. Moet ik een keertje onderwerpen schrijven over waar ik over de praten in de video. Ik wil zo min mogelijk stil te staan. En dat was zo pijnlijk. Vooral als je een video zit te kijken en dan ben je echt heel lang zo. Dat uh, vind ik ook super irritant Dan ik zoiets van: ga praten, uh, doe iets. En als ik dan zelf dan denk van: oh ja, dat is eigenlijk best wel heel erg lastig. Ik uh, vind het waard. Dan wil ik bij de nee. video afsluiten. Mijn het ah, is dus net niet level 12. Ik geloof dat ik daarvoor dan nog 175 of zo nodig heb. Misschien. Misschien iets meer. Misschien 275. Kan. Ik weet het niet precies. Maar dat ga ik niet deze video doen. Misschien in het vervolg. Misschien dat ik dan de volgende keer een ander paard ga trainen. Ik wil je erbij. Bedankt voor het kijken van deze video. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je dit op geen video's missen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao!